Goedemorgen, Jumping Zwolle in de IJsselhalle in Zwolle, jawel. En uh, we hebben een stand bij CoSocial. Nou ja, wij niet, maar CoSocial, oh, even de andere kant. CoSocial die heeft een stand en daar mogen wij ook onze productjes neerzetten. Dus uh, shirtjes, dat soort kappen. We zijn er daarom erg vruug. Ze zijn vanmorgen om half acht vertrokken, dus voor ons valt het nog wel een soort mee. Het was maar anderhalf uur rijden, dus dat is lekker. En nu gaan we dus Jumping Zollen meemaken. Ik ben heel erg benieuwd, Kim, Tess en Christine die zijn al in de stand. Ik heb Joyce van Joyce en Jadie al gezien en nou, benieuwd wie er nog meer komt. We zijn bij de stand en die wordt nu even omgetoverd naar uh, Merchandise stand. Wil jij Joyce is er al en... Uh, oh, ze gaat... Da, Joyce is er al. En uh, ja, het is heel schattig Tess, hij is wel uh, te klein denk ik zomaar. Ja, en Chris is uh, bezig uh, eventjes uh, ons stand, nou ja, stand niet, ons tent, maar eventjes de spullen wel, uh, neer te zetten. En dan hopen we dat we het een beetje ja, leuk gaan krijgen. Nou, dat denk ik wel. Het kan bijna niet anders. Vergeet gaat niet, 20 april is de Go Social Party. En daar zijn we dan allemaal bij. Dus dat is hartstikke leuk. Ja? Nou, de eerste, die, de eerste drie waren van Nederland. De eerste die had al De tweede, die was de, de eerste in... Oh ja, die, die was eerst in... Twee oh. was die helemaal heen. doorheen gegaan. Toen ging hij niet meer over drie heen. Hij had afgegroeid. En de derde, die was er afgevallen. Hij sprong zeven. <lacht> En toen in een paard weg. En toen in een paard weg. En nu zitten we dus naar springen te kijken. Het is tijd om te gaan lunchen. Ja, ja. Wij gaan samen met Saressa even lunchen. Daar zijn ze. Ze zijn mijn YouTube zussen. YouTube zussen. Oké. Okay. YouTube zussen. Kijk, ze kan zelfs dansen. Zie je? Ja, is dat kan ze. Ja, Tess leert het ja. even. Wat doe jij, eten? Ja. ja. Jouw nee, niet Nee, niet jou. Nee. We gaan wel tegenovergesteld. Ja. Uh, uh, ja, zo noem je dat. Zo? Zo, ja. echt? Ja. Dan ben je goed Nou, het is toch schattig? Mag ik aaien Jij mag mijn kavia-aaien. is heel lief. Verona vindt hem ook heel lief. We moeten hem altijd even snuffelen. We gaan eten. Ja, dat zeg ik maar. Volgens mij staan we nu stil. Ik had het gewoon voor wat Dat niet bij jou. Ja, we staan stil. We hebben honger. We gaan nu op zoek naar... Ja, ik denk dat we in het restaurant. Het restaurant is daar. Daar is het restaurant. dat. is mijn merk. Dat is mijn merk. is jouw merk? Waarom sponsoren ze je dan nog niet? Ja, het leuk. ja weet niet, is toch niet voor paden. Ja. ja, wat doen ze dan hier? Ja weet ik ook niet, maar dit, lijkt, dit is wel een hoor. Dat lijkt mij ook. Hallo, paard? hallo. Maar dit is hallo? hier, daar, het is dus helemaal geen superterrein man. Wat de, de afzetterij. Mooi paard. Ik wil wel zadel, moet ik zeggen. Tje, nou ja, die wil ik ook wel. Heb ik je gevraagd aan maar... Ook niet. Komt ik ook zeg, geen... Uh... Ik geen andere <laughs> Geen CWD voor jou. Ja, heb ik. Super dry, super wet. Super wet. Super droog. Dus we gaan even in het restaurant kijken, want we denken dat we daar moeten eten. Dat maar dus. dat weten we dus niet zeker. Dus nou, we, we gaan het even vragen. Ja? ja, naar de linkerkant. Ja. Aan die kant. Nou, dat uh, wordt uh, eten hoor. Zou het, zou het beter zijn als we een keer doen? We hadden het niet ook te doen. We hadden nog... Oh. nog een ja. Een zo'n potje, weet je wel. Van fiche en dus die het was niet echt heel oké. Okay. Nee, nou, dat vind ik niet. Wij waren die weken erop jij hebt de meletchie. Dus jij hebben die dinerballen die die ogen hadden nog gewoon ingeleverd. Ja, je hebt gelijk, waarom niet? Ik moet en, zeggen, maar je dan, had dan, ook een hamburger dan. kunnen nemen op patat ja. hè? Met diezelfde? Die nebel. Ja, dat, dat vertel meen. ik je nu. Ja, en die waren heel goed. Dan Ja. Met die diner we van de we een hamburger en patat kunnen halen. Daarvoor. Ja. Ja, Kijk terug. Niet. We zijn aan het eten. Kijk. Wat eet jij? Wat? Een rameau stukje. Lekker. Ja, hij is En hoeveel is dit? Hmm. Leugenaar. <laughs> ik moet mij even omdraaien, jongens, ik kan het niet kijken. Die is leeg. En die is toch heel braaf. Die even ja, het lukt alleen niet helemaal om. Ik zie en maar één toetje. Dat lukt, dat lukt nog niet. En Maartje, even hoeveel heb jij daar? Eén met een freusvliegje, eentje. Dus die is wel bijna zo goed als leeg. jongens, eentje, twee, drie, twee. De Tess is heel braaf. We mogen maken van je bonnet. En thee. Ja. En thee. Mag maar één, niks, Chris, ik heb, Chris, is, Chris is nog braver, die eet gewoon sla. Zonder ik wil ook krimpen, oh, net als oh. Rebecca. Dus krimpen. is wat het meest nare ooit is. Dat het meest Zo'n houten stokje aflekken. Dat is het meest nare ooit. Na. Dan dan het af. Dat is zo na. Ja. Nou, nee, doe, doe, nee. doe, ja, doe eens. En dan ga ik meteen oh, op mijn nek. Is niet zo naar als dit. Ben ben die telefoon tussen je tanden houden, dat is, dat is naar. Waarom? Maar dan, dan moet ik echt van kokkansen. Als ik op de fiets. Dan, en ik dan doe ik mijn ooitjes in en dan doe ik zo. Ik doe ik de ooitjes in en. Dan. Echt? Ja? Ja? Ik heb nog nooit meer. mijn mobiel op mijn mond gehad. Nu heb je bacteriën eraf zitten. Dit Maak je, je hem nooit schoon mee mee dan? Meer dan op de wc. Nee. Ja. Maak roos. Maak ja. jij hem trouwens? Ja, de bekge zit elke Elke avond, avond ja. maak ik het telefoon. Ja. niet ja. waar. Echt? En iedere ja. ja. ochtend er ja. Apple wordt. Hier. Zie je de zit elke avond. Oh my god. Oh. En de pink, pinkelaar. Yes. Die maak ook ik ook elke avond schoon. Ik heb gewoon voor die Apple Watch voor moeder, dat was niet normaal. Heb jij daarvoor gezeurd? Ja. ja. Waarom jij? Waarom jij? Ik wou gewoon dat mijn moeder ook iets kreeg. Oh. Ik moet gezien zien hoeveel ik wees, krijg. En toen kreeg ik geen televisie. Nee, tuurlijk niet. Oh, ja. die, heb ik, die heb ik voor mijn verjaardag gekregen omdat Tessa bij Altweeg ging huren. dat is Dus zo. <laughs> Jij had toch een televisie voor je verjaardag gekregen? Nee, die wil ik niet. Ik wilde geen tv. je ja, paard dan. Die heeft altijd ja, een de de verjaardag gekocht, maar raarten. voor zichzelf. <laughs> ja, nou, dit is dus de lunch, joh. is er eentje die heel stuk gaat voor <laughs> mij En, en binnenkort was. komt er een, uh, een video over virus. het maartje. Vieren. Dus ik ben heel benieuwd jongen. <laughs> Helemaal flashbacks van. van. Oh, dat is echt... dan moet op zijn onderkant staan. Oh. Dan Goed, we dan hebben we besloten met alle YouTubers. YouTube. Gaan we eerst even doen de capsel. En daarna gaan we ik ja, en mijn okay. pony even doen. Ja, dus daar ja, moeten ze zo meteen voor gaan staan. Ik, ik weet niet hoe het gaat hoor. Dat maakt niet uit. Het gaat. Het gaat dat Zo wel veel. Ah, maatje. Mooi is niet de stijfste punt. Nee, ga je uit elkaar halen. Lekker, ik heb er maar eentje. Dit is Dit het geluid waar we het mee moeten doen. Meneer, oh, aan ja, de mond. Ja, er moeten even twee hoofden aan de kant. Okay. Even de hoofden ja, moeten erop. Komt ie? Ik heb een, een ordineer. Nee, we doen nu de cups om. Goed, dus we krijgen nu les van Kim en Tessa. Die gaan even het liedje uitleggen van ik en mijn pony. En pony, ik wil uh, het liedje even oefenen, dansje vooral. Dan dus dit is om eventjes uh, je los te raken. Moet je, we gaan is ja, nee, nee, nee. nee, nee, maar ik ga niet Chrisine is onze massagetherapeut oh, oh, oh. en die is nu uh, Maartje even oh, oh, oh. aan het masseren want hij heeft En Maartje gaat er allerlei vreemde bewegingen en geluiden van maken Maar bepaalde stukken. Ik kan niet meer is dood gegaan jongens oh, helaas de ze gaat verder zonder nee, maartje dat niet Het kan hier. niet anders ga ja, jij ja, dan hebben we meer oh, Sam heeft een nieuwe foto geüpload oké okay, nu moeten we dansen wat nu afzet ah, oké oh, nee, dan volg zet... hem niet eens meer sorry niet Sam nee We zijn we begonnen oh, oh bij Noem maar Tess, je kan het. Is, nou, ik ben Tessa, ik ben hart voor Paarden en ik heb een paar vragen voor je. Nou, stel ze maar, dat zou ik zeggen, Tessa. Wat is je eigenlijk je lievelingstoetje? Jeetje, mijn lievelingstoetje. Ik denk gewoon uh, lekker bakje vla. Vla, wat voor vla? Vanillevla. Vanillevla. Ook een favoriet bij mij. <laughs> Maar dan kan ze nooit meer lezen. Zal ik het even voorlezen voor je? Wacht. Wat is de moeilijkste parkeersituatie met de trailer of vrachtwagen? Nou, dat is toch wel uh, achteruit parkeren is sowieso niet zo makkelijk. Maar met de trailer is het helemaal moeilijk. Dus dat, ik ga voor achteruit parkeren met de trailer. Ja, dat vind ik wel leuk. Wat vind je het leukst aan jezelf? Een beetje aan mezelf. Wat vind ik het leukst aan mezelf? my god. Uh, ik weet het niet. Dat vind me leuk. leuk Zijn uh, we ik leuk aan rijden. Ik ben leuk <laughs> aan rijden. Oh my god. Ik wil even, even dag, uh, dankjewel Josse. Dank je Graag gedaan. Joyce is een workshop aan het geven. Hoe maak je een halster touw? Een halster? Touw, halster. Excuses. Touw, halster. Geen halster, touw. Dus. Hier zitten de deelnemers. Dit is geen deelnemer, dit is een eter. Maar, en die is ook een eter, maar... Hebben jullie hem allemaal op een meter vast? Ja. ja. Oké, okay, nou pak je het uiteinde van je andere de lange touwtje, toont. van lange. Zeg het maar mevrouw Joyce. Oké, okay, nou bij deze reik ik jou een medaille uit voor het uh, prachtig knopen van het touwhalster. Dus je bent uh, geslaagd door deze cursus. En Kim, wat is jouw reactie daarop? Het is nog leuker dan de medaille van de avondje daar oh. ja. Tada! Nou, dankjewel. Ja, zo zien jullie. Het is gelukt, jongens. Kimmetje ah, heeft het als eerste worden. af. En, uh... Ja, ja. de medaille is gevallen. Oh, de medaille is gevallen. Ja, ja, nou, deze <lacht> krijg je een medaille ja. voor het behalen van je touw als allemaal even klappen! Solle, yeah! de eerste dag zit erop, zaterdag. Morgen zijn we er weer op zondag. En ja, super gaaf, heel erg leuk. Veel leuke dingen gezien. En zoals jullie in de vlog hebben kunnen zien, gewoon een leuk evenement.